Welkom in het mooie Middelburg. Wat mooi om hier met elkaar te zijn om feest te vieren, want het is het wetenschapsfestival. Wow. Vroeger was Middelburg echt een van de belangrijkste wetenschapsplekken van Nederland. De telescoop is hier bijvoorbeeld uitgevonden. En ja, dat is natuurlijk een van de belangrijkste uitvindingen uit de wetenschap. Hoe vind je het om hier te zijn? Ik vind het fantastisch om hier te zijn, want ik word heel blij van alle blije kinderen die hier zijn om de wetenschap te vieren. Nee, dat is niet zij. Allemaal nieuwe dingen ontdekken. Dat is juist het leukste wat er is. Bliksem is niks anders dan gewoon zaadseksiteit uit de wolken. Dus wat we hier zien is echte Bliksem. Wetenschap heeft natuurlijk alles te maken met onderzoek. En hoe kan je beter onderzoek doen dan als je zou ja, je vroeger ook al um, astronaut worden? Ik wilde als kind van alles worden. Ik kreeg Science -fiction boekjes van mijn oma en toen dacht ik van oh, spannende avonturen, in de ruimte leek me ook wel wat. Dus het begon als een spannend avontuur. Toen zag ik hoe mooi het was, ik zag die prachtige foto's van de Space Shuttle. En ik leerde hoe nuttig het was, wat we allemaal met ruimtevaart doen. Het is eigenlijk best wel belangrijk om over dit soort dingen na te denken. De heel veel kinderen zitten nu achter een scherpje te kijken naar tiktokkers en die denken ja dat wil ik later ook worden. is het is belangrijker om na te denken over de toekomst. Hé, wat Het is een foul. Nog een tip voor de kinderen hier. Een tip die ik zou willen geven is wees nieuwsgierig. Dat is soms ook wel een beetje spannend. Want ja, dan ga je vragen stellen soms aan mensen dat je denkt ja mag ik dat wel of... Je gaat iets uitproberen en je weet niet zeker of het wel lukt. Maar ik denk dat als je echt nieuwsgierig bent, dan ga je het meeste leren en ontdekken van de wereld om je heen. Dat je eigenlijk overal natuur kan ontdekken. Dus dat je niet per se naar een natuurgebied hoeft, maar dat je dus ook zo'n stad, bijvoorbeeld als Middelburg, daar ook super mooie plantjes kan ontdekken. Heeft dat dan met me wetenschap te maken? Uh, een hele goede vraag voor jou, maar dat heeft ook met wetenschap te maken. Ja. Ik keek ook heel graag naar de programma's van Steve Irwin, dat was een Australische natuurbeschermer. En hij liet eigenlijk zien dat juist de buitenbeentjes, dus de dieren die de meeste mensen een beetje eng vinden, dat die heel belangrijk zijn en toen dacht ik wauw, dat wil ik later ook doen. Ik wil eigenlijk een stem zijn voor die buitenbeentjes. En heeft dat dan ook een beetje met wetenschap te maken? Natuurlijk, er is nog heel veel te ontdekken over reptielen en dat maakt juist dat veld in de wetenschap zo interessant. Oké, okay. de T-Rex. We kennen hem, hè, toch? Ja. Ik zie hier gewoon allemaal nieuwsgierige mensen die dingen vragen. Ik denk dat het al goed begin. De kinderen zijn nu eigenlijk de toekomst. En die moeten daar dan ook in leven. En daar moeten zij ook veel van weten. Dus ja, ik vind het heel erg belangrijk voor kinderen. Wat het belangrijkste is denk ik om je dromen te volgen of je nou boswachter wil worden of wetenschapper of presentator van kindertelevisie, is het belangrijkste dat je doet wat je echt het leukst vindt. Dus niet wat grote mensen volwassenen tegen je zeggen van dit is leuk, dat is leuk, maar dat je altijd, en dat klinkt heel cliché, maar dat je hart blijft volgen. Wat heeft u nog te zeggen tegen de kinderen die ook astronaut willen worden? Um, ja. Als je een passie hebt, als je iets leuk vindt, en dat kan van alles zijn. Als je iets graag wil, ga het altijd proberen. Als je wetenschap leuk vindt, dat je daar gewoon lekker mee bezig moet zijn. Want we hebben iedereen nodig in de wetenschap. Of je nou eh, jong of oud, dik of dun bent, dat maakt niet uit. En, maar het allerbelangrijkste is dat je gaat uitzoeken wat je leuk vindt. Ik vond echt dat het op een hele leuke manier verteld wordt. Eh, waardoor het eigenlijk helemaal niet saai is om eh, over de wetenschap te leren. Uh, goed interview. Goed gedaan. Hele goede vragen. Oké, okay, dank u. Oké, okay, alsjeblieft.